Zeg makkers, we zijn nu weer met een nieuwe Calvijn Review. Een paar maanden geleden had Calvin zelf een video gemaakt waarbij die kleinere YouTubers ging reviewen. Wij, wij zijn niet kleinere YouTubers, wij zijn, wij zijn echt groot. Kijk naar ons. Kijk naar onze abonnees. Als ik voor mezelf mag spreken, is er uh, één ding wat zeer belangrijk is als je op YouTube bezig bent. En dat is mensen die kritisch naar je content kijken. Dus mensen die kijken naar je video's en die durven te zeggen wat ze denken. En zeggen: hé, hey, dit is slecht, dit had beter gekund, dit moet anders. Ik zou dit de volgende keer zo doen. Hiermee sluiten we mooi in het begin van de video met het, ons beginpraatje wat we altijd doen. Want wat Calvijn deed in zijn video was kleinere kanalen beoordelen. En wij gaan precies het omgekeerde doen. Wij met ons zo'n 160 subs. Ga je kritiek geven op kanalen met honderdduizenden subs. We hebben dit vorige keer gedaan met Hanwee. En we vonden het wel leuk, jullie vonden het volgens mij wel leuk. Dus maken we er een serie van. Laten we weten wie je de volgende keer wil zien. gecritiseerd worden of gereviewd worden. Dankjewel. Maar dan gaan we nu echt beginnen met de content van het jong. Als eerste wil ik zo'n video's verdelen in drie delen: als eerste de categorie video's die jij maakt. Als tweede de edits. Als derde, de entertainment gratische video's hebben. Nou, laten we eens beginnen met de categorie video's die hij maakt. Dat zijn vooral reactievideo's. En dat doet hij nu vooral met uh, de Expeditie Robinson waar hij reageert. En reageert hij op met een paar mensen die ook meedoen naar de Expeditie Robinson. Dit vind ik op zich nog wel kunnen, want hij, deed mee, hij doet nog steeds mee aan dit programma. Dus dat vind ik uh, prima om daarop te reageren. Hij heeft gekke werk. Dat is een dat, dat is een zeer prima serie, kan ik niet op haten. Doet die leuke dingen. Zit goed in elkaar. Iets met een taxi zit of zo, dat heb ik compleet gemist. Maar dat is de reden waarom hij daar is meestal gestopt. En vroeger had hij um, kutreclames. Daar zie je, allemaal genoeg. Hij is er hij nog niet mee gestopt. Ik vond het wel heel leuk, altijd om dat te kijken. Dat waren, dat waren goede dingen. Hij doet het alleen niet meer zo heel vaak. Maar ja, daar heeft hij vast ook wel zijn redenen voor. En... Oh ja, ja voordat ik het vergeet, de roast van uh, een persoon. Dat boeit me niet heel erg, want je, dat mag je doen. Maar ik vind het zelf niet heel entertaining. Dat, dat, dat is alles wat ik ongeveer kan vinden. Uh, als ik het even een cijfertje mag geven. Geef van alle drie de categorieën geven een cijfer. En dan doe je dat gedeeld tot drie, en dan krijg je het cijfer van fijn. Als ik het cijfer mag geven voor alle voor de content die hij maakt, de categorie content hmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ik, ik krijg er wel 7, 7 Gefeliciteerd Dan gaan we naar het tweede puntje Het editen En wat een verrassing hij edit zijn eigen video's niet Ik vergeef hem hiervoor volgens mij heeft hij echt een best wel druk schema en uh, ja maar zijn video's zijn goed geëdit de editors die doen het goed Gefeliciteerd jongens jullie kunnen het beter dan nee. ik, Neko het niet zo heel moeilijk is ik ben ook niet heel goed in editen. Maar de edits zijn over het algemeen prima. Zit goed in elkaar. Hmm, ik ga hier niet meer over zeggen. Uh, cijfer 8, 8. De edits krijgen een 8. Dan gaan we naar het laatste puntje. De entertainmentsgraad. Als dat echt een Nederlands woord is, ik weet het niet eens. Entertainment entertainmentsgraad houdt in. Hoe leuk is het om naar te kijken? Nou, dat is meer een mening. Sommige mensen vinden Kovain niks aan. Sommige mensen vinden het heel grappig. Ik vind hem zelf namelijk vrij grappig, ja, hij kan al naar kijken, de edits zijn goed, het zit goed in elkaar, hij kan goed presenteren, hij kan goed shit doen, dus over het algemeen, dat doet hij goed, dat je, hij maakt wel reactiefilmpjes maar hij zegt tenminste wat, het is uh, good job, hij zegt wat, hij zegt wat grappigs, ja, gefeliciteerd, uh, mm, ik blijf het doen. Nog steeds reactievideo's, dus het is nog steeds niet mijn favoriet. Hmm, 6,5, 6,5, gefeliciteerd. Ik zeg altijd gefeliciteerd, waarom? Dan nemen we van deze drie categorieën nemen de drie cijfers. Dat was volgens mij 7, 8 en 6,5, als ik het goed heb herinnerd. Je doet uh, die plus elkaar, gedeeld door 3, heb je het gemiddelde cijfer, daarmee komen we uit. Dat is dus een 7,2. Mooi 72 ik heb niet meer veel te zeggen erover. Ik fijn, je doet het goed. Ik heb eigenlijk bij handen, had ik meer negatieve shit te zeggen, minder positieve dingen, maar hier kan ik niet heel veel negatieve dingen bedenken. Dus het doet goed, gewoon oh man. Eef maar trots op jezelf. Yo hey guys, voor het kijken deze video, ik vond het niet leuk, ik niet. Doei!